Ik heb niet rechtvaardig ah, Zo. Hallo. Nou, hoi. <laughs> nou, welkom. Ja. Martina Prins. Uh, het is hier leeg. Um, ik denk dat dat voor jou ook leeg was. De afgelopen maanden. Ja, um, zeker. Want jij bent opera -zangles. Ja. Uh, uh, even een... Uh, Kort, kort inlicht, toelichten. Ja, nou, wat je doet als opera zangeres? Um, nou, ik ben dus opgeleid als klassieke zangeres. Um, dat is een hele bepaalde techniek, belkantel techniek. En uh, opera zingen, dat wil zeggen, dat is een van die weinige hybride uh, kunstvormen. Tussen het huwelijk tussen klassieke muziek en toneel. Dus uh, je, bent, uh, je zingt uh, ingewikkelde klassieke muziek en tegelijkertijd speel je toneel. En uh, dat is wat ik doe voor mijn vak. En wanneer uh, je opleiding, waar, waar hoe, uh, hoe oud was je, waar begon dat? Ik uh, ben na, na de middelbare school naar het conservatorium gegaan van Den Haag. Daar heb ik eerst de opleiding tot klassieke zangeres gedaan, klassieke zang. En toen heb ik nog een masters uh, opleiding gedaan in de, de, dat heet volgens mij nu, de New Opera Academy. Vroeger had het een andere naam. Dus dat is een masters, uh, Sorry. Het is een mastersopleiding uh, voor uh, opera. Hoe, hoe kwam je bij opera? Ja, Want nou, als je jong bent, ja. thuis, dan is dat niet... Misschien het is niet zo voor de hand nee. om uh, daarmee in contact te komen. Nou, mijn moeder die speelde altijd piano. Mijn moeder is apotheker. Zij, zij was heel erg geïnteresseerd in klassieke muziek. Wij luisterden vroeger gewoon altijd naar klassieke muziek. We hadden geen televisie, geen computer en dat soort zaken. En, helemaal uh, nee, niks. En, niks. En we luisterden gewoon naar klassieke muziek. En uh, mijn moeder nam ons, uh, mijn ouders namen ons af en toe mee uh, naar, uh, naar, naar uh, allerlei klassieke uitvoeringen. En een van de eerste dingen die ik zag uh, was in de stad Schouwburg van Amsterdam. Toen de Nederlandse opera nog in de stad Schouwburg uh, thuis was. Um, toen mocht ik met mijn ouders naar Die Zauberfleuten van Mozart. En uh, ja, als er één middel is om gewoon ge van de ene op de volgende dag verslaafd te raken aan opera, dan is het uh, De Zauberfleuten van Mozart. Ja? Wat? <laughs> Wat is ja, dat? Het is gewoon, het is, het, is, het is op ieder vlak, het is zeg maar als een goed boek van Annie M. G. Schmied. het is op ieder vlak uh, spreekt het aan. Het spreekt volwassenen aan omdat het over vrijmetselarij gaat. Het is een sprookje, omdat het gaat over een prins en een prinses die heel veel moeite moeten doen om elkaar te vinden. Die tests moeten doen. Er zit een waanzinnige uh, uh, uh, karakter in de Koningin van de Nacht die een spectaculaire aria zingt. Um, die, het is echt een wereldberoemde aria, maar er zitten nog heel veel andere aria's in. En, en duetten en, en, en ensembles die gewoon onmiddellijk aanspreken. En het is gewoon voor jong en oud gewoon echt een prachtig stuk en het is niet voor niks een van de meest uitgevoerde opera's ooit. En hoe oud was je toen je dit deed? Ik uh... was zeven. Zeven? Ja. En toen en was, uh... je, was je verkocht? Ik was gewoon verkocht. Oh wauw. En dat... niet dat ik toen meteen bedacht dat ik een operazanger ging worden, maar ik was gewoon gefascineerd. En zo begon het en ik ben er gewoon in blijven hangen dat ik er altijd naartoe wilde. Op de middelbare school uh, uh, uh, ben ik in het koor gegaan van school. Um, en ik uh, ben zangles gaan nemen en toen ben ik na, na de middelbare school kon ik niet zo goed beslissen wat ik nou wilde doen omdat ik tegelijkertijd namelijk ook een ontzettend groot hart voor beeldende kunst heb. Dus ik ben uh, vooropleiding gaan doen op het conservatorium en op, het, op de Rietveld Academie en okay. uiteindelijk heb ik, uh, of heeft het conservatorium eigenlijk voor mij gekozen. Die hebben me aangenomen en toen ben ik gewoon... Muziek, ja. Maar dat was voor jou duidelijk, ik ga, ik wil die opera kant op. Ja, dat op. was voor mij totaal helder, dat ik daarom daar zat. Dat wist ik van wist, ik wist, ik ook als je, ik moest me dan een beetje door de repertoire heen munchen. Omdat ik, ja, dat moet je nou eenmaal, omdat je met iets eenvoudigers moet beginnen dan een opera-aria. En jij wilde eigenlijk gewoon die. Ja, die speelde ik gewoon meteen wakker. Hoezo? Hoezo ja. gemakkelijk beginnen? Nou. Kom er door, die wakker! Maar ik heb, wel, ik heb het wel zo ver geschopt, Dat na vijf, zes jaar toen ik eenmaal klaar was met die studie, dat ik, heb ik de directeur van het conservatorium overgehaald om mij met het orkest, het studentenorkest te laten zingen. En toen heb ik Wagner gezongen. Het is mijn eerste Wagner-partij. Ja. Doorheen. Gewoon Hup Zieklinde. Ja. Oh, fantastisch. En dan, ja. nou, want dan ben je, je oké, okay, uh, vrije vogel. Je hebt je diploma. Ja. Hoe? Uh, Neem ons mee, het proces. Hoe, nou, het vak is, hoe gaat dit? Het vak is heel erg lastig. Kijk, het, het, het kunstzinnige van het vak dat is, uh, dat is heel erg overduidelijk. Dat is waar je het voor doet. Je doet het omdat je in de garderobe wil zitten, en dat je je make-up op je hoofd wil krijgen, dat je dat waanzinnige kostuum aan wil doen. Maar achter de coulissen en in de coulissen en achter wat er zeg maar, achter de producties gebeurt, is een hele wereld die heel erg keihard is ja Het is een keiharde zakelijke moeilijke wereld er komt gewoon ontiegelijk veel bij kijken om überhaupt aan rol te komen en ik denk dat je dat als je begint aan in zo'n vak dat je dat dat heb ik heel erg onderschat hoe, hoe zwaar dat is dat is gewoon mentaal ontzettend zwaar om te vechten voor ieder contract wat je krijgt um, uh, feitelijk is uh, opera, het operavak sowieso voor de meeste mensen een uh, freelance vak. Dus je hebt nooit nee. een vaste baan. Geen zekerheid? Staat gewoon niet. Nee. Uh, je kan wel in het koor. Um, dat, dat is vast. Dat is, uh, er is één vast koor in Nederland. En that's it? That's it. Ja, yeah, dat is bij de Nederlandse opera. Dat zijn mensen die hebben een vaste baan. Of althans een kern ervan heeft een vaste yeah. baan. Uh, een kleine kern en uh, door alle bezuinigingen de afgelopen 20 30 jaar is, is iedere zekerheid van dat je bijvoorbeeld nog wat sociale zekerheid voor jezelf kon inkopen als freelancer dat is allemaal gewoon wegbezuinigd wegbezuinigd wegbezuinigd geschaafd geschaafd geschaafd geschaafd en uh, het is heel vreemd dat je na 20 30 jaar in het vak uh, zeg maar nog steeds dezelfde gaasjes krijgt als 30 jaar geleden. Dat is niet het is nou, niet of echt niet. Het is niet na mee gegroeid, zeg maar. En eh uh, nou, de economie <laughs> is het... zeker wel uh, ja, ja. Wij, wij in de kunsten zijn altijd heel erg verbaasd en we, ik denk dat we soms ook gewoon naïef zijn omdat we zo bezig zijn met ons vak de inhoud ervan ...dat we denk ik vaak gewoon vergeten dat we ook nog zakelijk voor onszelf moeten opkomen. Ja, want je hebt een huur te betalen. Ja, en, uh, ik moet ook wel. gewoon de leultgieter betalen. Ja. Die, die, die, die geeft ook gewoon ieder jaar een percentage erbovenop en dan rekent hij dat gewoon aan mij door. Weet je, ik kan niet omdat er een mooie akoestiek is in de zaal voor niks komen zingen. De, het gemiddelde jaarlijkse bruto inkomen van een freelance muzikus, waar ik mezelf ook even toe reken, is 17.000 euro per jaar. Oh, wat afschuwelijk. Ja. Okay, reken maar terug. Ja, dat is ongekend weinig. Ja, wij leven over het algemeen door de band genomen onder het uh, uh, minimuminkomen. Zo zit het in op. Maar het is heel eerlijk gezegd vind ik het niet heel aantrekkelijk om opera te worden. Nee, dat moet is het de, helemaal uh, niet. Moet ik eerlijk zeggen. Nee, dat moet je niet doen. Dat zei mijn mentor, uh, Sandy Oliver van de Opera Academie, uh, de directeur van de Opera Academie, die een zeer beroemde opera-zanger is zanger, uh, zanger is. Die zei altijd van je moet dat alleen maar doen als je het niet kan, kunt laten. Als je het niet anders ja. kan. Als het wederom zo je passie is dat je ja, niks anders dat dat kunt doen. doen. Ja. Ja, je, je kan het niet laten, je kunt alleen maar dat doen uh, voor je vak, dan moet je het doen. Maar het is dus ook, wat je net zei, het is een mentaal hele zware wereld. Ja, zeer. Want uh, geen, geen vaste baan. Ik ja. neem aan dat je talloze audities moet doen en mogelijk ook talloze keren wordt afgewezen. Ja. Hoe is dat om als jonge vrouw, daar, daar, hoe, hoe is hoe, zo'n eerste auditie, hoe is zo'n eerste keer ja. afgewezen worden? Hoe... Mm -hmm. En hoe is dat ook nu? Laten we die vergelijking Nou, maken. als je er nu naar vraagt, en ik, ik stel me nog voor hoe het ging. Het was in Duitsland, voor een agentschap. Het staatsagentschap van Duitsland. <laughs> En uh, ik weet nog heel goed hoe dat ging. En het ging zo, ik was opgeleid in Nederland en ik had net met een enorm orkest had ik Ziek uh, Linde gezongen. Dus ik dacht, nou weet je wat, ik ga daar naartoe en ik zing Ziek Linde voor. Dat is natuurlijk een beetje gevaarlijk als je zeg maar in het hol van de leeuw het repertoire van wat de, de leeuw komt zingen. Ja. <laughs> wat is dat? Ja, dat is... Maar Ziek ja, dus... Linde is uh, een, een, een, ja het is eigenlijk, eh, ja moet ik zeggen, het is een van de mooiste vrouwelijke rollen. Van het hele Wagner-repertoire. Wagner, -repertoire. Wagner uh, had een hele interessante kijk op, op, op vrouwen in het algemeen. Hij had zelf ook hele ingewikkelde relaties met vrouwen. En um, hij is nooit getrouwd geweest, maar hij was gefascineerd door vrouwen. En hij was gefascineerd door het thema eigenlijk: de maagd en de hoer die uh, samenkomen in het wezen van de vrouw. En Ziek Linde is ook zo iemand. Uh, om het heel kort uh, door de wand uit te leggen: Zicklin ja. is uh, een van de rollen van de Ring des Niebelungen. De Ring des Niebelungen is de langste opera ooit geschreven. Die duurt, die, uh, speelt zich in vier avonden af en dat oh. is ongeveer 17 uur lang. Zo. Ja, zij is een van de karakters in dat stuk, een van de belangrijkste uh, vrouwelijke protagonisten, zoals je dat noemt. Uh, en jij ging dat Jij dacht, dit ga, ik, dit ga ik zingen? Ja, dit ga ik zingen. Onderleel. Dit is een leuk partij, ik wil dit graag zingen. Ik ga ervoor. Ja. Ja. Oh, nou ja, Ring des Nibelungen ja. is natuurlijk ook een soort van de heilige graal in het Duitse opa-repertoire. Dus uh, ik kwam uh, met de heilige graal, ik zei ja, ik denk dat ik dit wel kan zingen. Met mijn, wat was ik, 27 of zo. Jij kan staan. <laughs> zo. Je klaar het voor? Beetje... Ik denk dat het een beetje naïef was ook. <laughs> Maar goed, ik, ik ging dat zingen en ik kon het wel goed zingen. Ik heb daar ik heb er een opname van, van toen en als ik er nu nog naar luister, denk ik, het, nou, niet, niet gek. Ja, precies, ja. Ik, heb, ik, was, ik vond me niet aanmatigend, laat ik het zo zeggen. En uh, ik kwam daar en ik, ik, ja, je komt dan in zo'n soort van eigenlijk ruimte zoals dit en er hing dan nog een soort van gordijntje waar je dan tussen moest gaan staan op het toneel Er zit er zo'n commissie voor je neus. Ja, dat realiseer je natuurlijk niet dat die mensen uh, 30, 40 jaar lang al dagelijks naar 50 zangers zitten te luisteren ongeveer en die zijn dan ook een beetje ja, verveeld en zeer droog uh, geworden. En die, ja, die, die, die, die zijn niet meer heel erg pedagogisch nee. of zoiets of, of niet dat, uh, heel vriendelijk of leuk of enthousiast of zo. Uh, dus het is gewoon, ja, vrouw Prins, uh, wat möchten ze zingen? En ik zei, ja, uh, ik heb uh, een meegenomen. metgenomen. Uh, ja, goed, jij ja, weet je, Oké, okay, prima. Ja, die kunnen het aanvangen. En um, <tiedacht> nou, nou dan nou, ga je gewoon hullen. Nou, je, ja, intro en hup zingen. En ik zong dat. En toen zeiden ze, ja, dat is heel erg mooi. En um, helaas um, vinden we dat u uh, dat technisch helemaal verkeerd aanpakt. Dus uh, dankjewel, uh, u kunt weer gaan. En, oh, nou. En uh, <laughs> dan sta je nu als verse, afgestudeerde, uh, jonge, ja. wakker, uh, talent En uh, uh, dan, uh, dan weet je niet wat je overkomt. Nee, want, nee. En dan? want je kan gaan, maar is dat? Was ja, ja ik denk dat ik daarna ongeveer een maand uh, wenend in bed heb gelegen. Want het ja. is, dat was gewoon direct, je bent, je bent niet aangenomen? Nee, dat is niet, uh, okay, een, we uh, zijn uh, niet Dank geïnteresseerd, dankjewel, zoek het maar uit. Ja. Nou, die kan je dan in je zak steken. Ja, precies. ja, zo gaat het. En zo gaat het. En, um, um, en, en zo gaat het altijd. Dan ga je gewoon daarna een nieuwe ronde, nieuwe kansen. Dan ga je gewoon al die agenten langs. En, en je gaat uh, proberen in opera-huizen voor te zingen. En zo schraap je. Ik denk dat, ik, dat, ik denk dat je van iedere 20 à 30 audities of zo uh, één, één of twee dingen te doen krijgt. Als je geluk hebt. Want toen, er is een moment geweest. Ja. Je werd aangenomen. Je ja. had je eerste, ja. je eerste, maar toen weet je het wel. Ja. Wat, wat was dat voor een rol? Nou, toen heb ik ook zieke Linde voor gezongen. wel door. Nee. Hoezo niet? <laughs> en, uh, een van de eerste rollen die ik kreeg in Duitsland uh, was um, uh, de heks in uh, Hans en Gietje ah. van Romperdink. Wat het sowieso weer een moeilijke partij is. Oh ja, oké. Okay. Ja, en het is ook een beetje een. Uh, het is wel echt een beetje een lijfrol geworden ook. Ik, ik vind het, een, het is een fantastische partij. Echt. En het is he, heel moeilijk om te zingen. Het is een groot orkest, eigenlijk een Wagner orkest. Het is, uh, het, je moet ontzettend goed spelen en uh, kunnen spelen en, en het is gewoon een, een, een bloedlinke vrouw en het is zo leuk om oh maar te fantastisch leuk. je dus kan er helemaal echt, echt je kan helemaal ja. Ja, ja, ja, ja. en was in Duitsland was dit al ja, ook. ja ja ja. En, uh, uh, je, nou, je bent dan aangenomen, het is show. Hoe lang speel je? Of uh, kan op, Is het ma maanden, uh, of jaren? Uh, nou ja, dat hangt er vanaf. Uh, meestal is het zo dat je bij de meeste opera-producties speel je zeg maar tien à vijftien keer uh, de, de opera. En je, um, en je, uh, je repeteert uh, van tevoren ongeveer twee ja. maanden, zes weken, à twee maanden, of soms wat korter als mensen het, het stuk al wat vaker gezongen hebben, dan kun je met een maand of zo repetitie toe. Oké, okay, dat is op zich best wel vlot eigenlijk. Ja, wat, je, wat, je, wat er verwacht wordt van je als je opera doet, is dat je dat is anders dan bij het toneel. Bij het toneel ga je die tijd besteden aan het leren van je rol en het samen opbouwen van de, van de handeling. En aan de hand van hoe je de handeling opbouwt leer je je tekst en je partij, wat ik dan mijn partij noem. Bij opera is dat anders. Anders bij opera moet je je partij van tevoren kennen. Oh, je zo. moet je muziek kennen ja, ja, ja. op het moment dat je de eerste repetitie doet, moet je alles kennen. Dan is het dus het is niks meer. Oh, we gaan lekker de tekst doornemen en nee, nee, nee, we gaan nee, nee. Uh, nee. Nee, het is gewoon het kennen. Je moet het kennen en wat je dan gaat doen, is de regie in elkaar zetten. Dus je moet je muziek kennen en je gaat dan de hele handen ja. in elkaar zetten. En je wordt dus verwacht dat je je, dat je, je partij al kent. En afhankelijk van hoe ingewikkeld zo'n partij is, ben je met de voorbereiding van zo'n partij zelf... Nou, laat ik zeggen, het snelste wat ik ooit een partij heb ingestudeerd is in een week. Maar het kan ook zijn dat dingen zo ingewikkeld zijn dat je jarenlang voorbereidt en dat je helemaal je... Als een soort van atleet moet trainen om een partij aan te kunnen. Ja. En sommige partijen daar doe je twee of drie jaar over. Ja. En vervolgens, oké, okay, dus we staan uh, uh, op de planken. Ja. Um, niet alleen zang wordt verwacht, maar ook toneel. Ja. Hoe, hoe zit dat? Want, zijn, ja, um, Of je wel heel goed in begeleid. Is dat, is het, het spel is bijna even belangrijk als dat, het, als dat de zang ja. is. Ja, uh, dat zijn altijd een beetje de vaste... Perikelen, zo van kunnen zangers ook spelen? Ja, wel. <laughs> ja, dat dat is dat. Is ja. dat een, ja, heel leuk hoor. Dat Sommige zangers <laughs> haten te spelen en willen gewoon op één plek staan ja. en hun partij kunnen zingen. Maar dit hoort bij van, van links achter naar rechts voorlopen. Ja. En anderen vinden het juist, ik ben een van de zangers die er heel recht bij gebaat is om echt te spelen. Dus als ik echt een de regisseur krijgt die me, die me dingen wil laten doen. Die me dingen wil laten uitproberen. We, uh, uh, ik heb liggend op mijn rug met mijn hoofd, mijn hoofd achterover hangend gezongen. Gezongen! Ik heb in het zand op een... Op een, in een zand, eh, op een duin eh, oh, lopend door het zand, gezongen. Oh, niet, eh. uh, ik uh, Ja, eigenlijk, uh, niet. Ik heb op allerlei locatieprojecten gezongen. Ik heb, op, uh, in de, ik heb in de Walkure in de Nederlandse opera gestaan. wat, het, wat, wat het, Dat beruchte, enorme grote toneel, wat heel hoog schuin naar achter gebouwd was. Dat was een, een grote cirkel van hout gebouwd en dan, dan moest je echt, je moest echt zo oefenen omdat je dus, het was net als skiën weet je, dat je de hele tijd van die schuine, oh ja, schuine ja. loopbewegingen uh, moest maken. Terwijl je aan het zingen was moest je schuin, een schuine heuvel op en af en links, rechts, uh, kruislinks, uh, uh, choreografieën uit je hoofd leren, whatever. En tegelijkertijd ook, ook leuk leuk en, uh, die ja en toon moet Ja, en je moet ook nog op de dirigent letten. <laughs> Ja, want dat is ook iets inderdaad. Want uh, de dirigent wil ook graag dat je gewoon op tijd inzet, op tijd weer stopt. Uh, daar is de dirigent ook voor om je te helpen, ja. omdat je natuurlijk, je hebt zoveel dingen te coördineren op het moment dat je een opera gaat zingen, moet je, heb je zoveel verschillende lagen te coördineren, dat je ook wel een beetje hulp kan gebruiken soms. En, en daar is de dirigent in principe voor. En um, nou, we hadden het al eventjes over dat mentaal natuurlijk heel erg zwaar is. Ja. Um, als je in zo'n groep zit, zo'n kast, wordt dat dan wel heel hecht of ben je dan toch wel continu ja. op je hoede ook? Het hangt een beetje vanaf. Je hebt altijd verschillende uh, samenstellingen natuurlijk. Het is, ik, ik heb in producties gestaan waarin de, de, de groep. Uh, zeer, zeer hecht raakte. Het is, het is toch een hele bijzondere situatie. Je gaat met z'n allen in een soort van magische wereld. En um, ik kan me nog herinneren dat ik, ik was, ik was uh, koningin Gertrude, de moeder van Hamlet. En ik moest met Hamlet, de bariton die Hamlet speelde, moest ik die grote slaapkamerscène spelen waarin hij eigenlijk bijna zijn moeder wil vermoorden. Oh ja. En wij hebben dat, uh, dat hebben we een uur gerepeteerd en toen waren we allebei zo van slag ja. <laughs> dat we gewoon niet meer verder konden oh, ja. en dat we echt bijna allebei huilend eerst op een stoel op elkaar's hoofd moesten vasthouden. Ja, <laughs> nou, maar dat kan niet. Ja, het kan niet. En iedere avond dat we dat speelden waren we daarna van slag. Ja, want het zijn ook. Oh, ja. nou. het zijn. Het zijn... Lange stukken. want je net zei 17 uur. Dat ja, de is wel heel, heel een beetje geneel. extreem. Maar Ik denk dat dat gemiddelde opera een uur of drie, drieënhalf is. Maar dat is best wel pittig. Ja. ja. Het is niet... Uh, uh, maar als je dan zo met zo'n groep bent, dus je bent ja. zo verbonden met elkaar. Je bent wekenlang aan het ja, lang. Uh, nou, de liefdes kunnen denk ik ook wel ja ik denk dat dat het net als op een filmset is of op een, op een, op een in een toneelgezelschap uh, het is je moet je moet het is heel intiem ja. zingen is misschien nog op sommige punten wel intiemer ja. dan uh, dan, uh, dan andere vormen van van spelen op het toneel uh, want dat heeft iets te maken met iets, iets denk ik, waar de, waar, waar, je, waar je als zanger zeg maar de kern van zingen, er is in het Italiaans een heel mooi woord, het woord is Alma, en dat woord betekent twee dingen, dat betekent adem, maar het betekent ook ziel, Oh. en um, er is, dat is denk ik eigenlijk de kern van zingen, is uh, dat je door je adem en door je zingen letterlijk je ziel probeert bloot te leggen. En zo, ik ervaar het zo, dat ik euh, euh, euh, g -g -g -g mijn ziel blootleg en eigenlijk negeer ik het publiek, maar ik ga ervan uit dat doordat ik dat doe, zij datzelfde gevoel ah, meemaken. Ah, ik, ga dan ik het zo bij jezelf dat, ook. Dat, ja, dat ik als ik zo durf te graven in mijn ziel over wat er gaande is in het stuk. En dat hoor ik veel van, van, van, van iets zonder dat ik mijzelf op de borst wil kloppen. Maar wat ik vaak hoor van mensen is dat ze, is dat ze heel erg geraakt zijn. Uh, Na zo, door, ja. Ja, door, door, uh, nou ja uh, door, door, door, door misschien de manier waarop ik zing. Ik weet niet precies wat ik doe, maar dat is iets wat ik voel. En ik denk, uh, wat misschien ook wel een van de moeilijkheden van de Crisis nu is, omdat we daar denk ik ook nu die verbinding ja. uh, meemaken. Dat is dat uh, wij misschien ook wel die verbinding met onze ziel een beetje kwijt aan het raken zijn. Ja, want het is natuurlijk niet voor niets. Het is je, je passie, en eigenlijk denk ik ook een hele grote liefde. Uh, ja. De opa-zang. Maar dat is dus maart, corona. Ja, dat is behoorlijk 12 maart. Klaar. Ja, 12 maart, wij stonden allemaal klaar. Wij hadden die avondgenerale repetitie. Oh, wij nee. zijn allemaal naar huis gestuurd. Ja. Oh, maar jullie gingen. Je, gingen een, nieuw, je gingen een nieuw stuk doen. Ja, we hadden op de zaterdag daarna première gehad van een zouden hebben van de bruid, de, de, de verkochte bruid van de bruid te koop is het vertaald in het Nederlands. Van de bruid te koop in was mettena bij de Nederlandse reisopera. Maar wat afschuwelijk, zeg? Ja, want dan sta je en dan. dan... Dan is het klaar, weg, boelpats. Ja, ik, uh, ik, uh, ik stond te trillen op mijn poten. En ik uh, had met al mijn collega's over, over relaties gesproken. Ja. Je komt natuurlijk ook vaak mensen tegen met wie je al gespeeld hebt in eerdere producties. En Zeker als je in Nederland werkt en je hebt eigenlijk het geluk dat je gewoon even lekker in Nederland kan werken. En je komt je Nederlandse collega's tegen omdat het een in het Nederlands vertaalde uh, opera was. Um, ja, we stonden, stonden gewoon allemaal te trillen op onze voeten. Ik heb, ik heb uh, grote beren van uh, baritons aan de lijn gehad die gewoon zaten te janken aan de telefoon. Oh, wat vreselijk. Ja, het leuk. was echt heel erg, het was een drama. Want hoe, ja, het, klink, het klinkt ook echt, ik zit er natuurlijk nu helemaal in, maar het klinkt ja. ook, het klinkt echt afschuwelijk. Ja. Um, helemaal omdat er volgens mij de afgelopen negen maanden, je bent weer gerepeteerd. Alles is afgelast. Maar je hebt net voor het eerst hier gerepareerd. Ja, met, met, met, met iets wat ik zelf heb opgezet. Kijk, alles in de, in de theaters is alles afgezegd. Ja. En um, wat ik wil zeggen, ook de, kijk, de lange termijn planning is voor opera's zo ...belangrijk omdat er zoveel verschillende disciplines bij elkaar komen. Je moet een heel orkest in de bak hebben, je hebt een dirigent, een regisseur, je hebt een koor, je hebt alle solisten... ...je hebt een, een decorbouwer, een costumier, uh, al die mensen van de make-up, de hele mikmaket. Er zijn ik weet niet hoeveel mensen in een operaproductie betrokken... Je moet dat vooruitplannen. Ja. Je kan in zo'n soort crisis als nu niets vooruitplannen. En zeker niet als je drie, vierhonderd man op een oh, avond uh, ja. klaar moet hebben staan. Ja. Dus je kunt niet vooruitplannen. En dat wil zeggen dat heel veel operahuis gewoon hebben gezegd van ja, jongens... Alleen de mensen die nu vast in dienst zijn, daar gaan wij proberen, zoals het Nationale Ballet en, en het koor en zo, weet je. Die krijgen in ieder geval ook nog genoeg subsidie om iedereen dan door te betalen. Daar gaan we dingen voor ontwikkelen zoals het kerstgala en uh, dat gaan we dan op video ja. opnemen en uitzenden. Maar de meeste mensen zoals ik, die freelancer zijn, agenda is gewoon leeg. Ja, want je belandt een zwart gat eigenlijk. En er, is, er wordt gewoon niets gepland. Ja, dat kan gewoon niet. Nee, ja, je valt totaal in een totale, wiede nee. leegte. Ja, maar weet je, wel. mensen zoals ik die in payroll constructie zitten en zo, er is, gewoon, er, is gewoon, er is gewoon niets. Er is geen geld, er is geen uh, voorstelling, er is geen hulp, En geen perspectief. Er is geen eigenlijk. loket waar ik in mijn, nee. mijn afgezegde contracten kan uh, uh, cashen, Het is er niet nul. Dus ik ben, nu, yeah. heb ik maar zelf een initiatief genomen om dan maar, toch maar gewoon maar wat te gaan zingen. Ja, maar fantastisch. <laughs> en zonder. Uh, die lieve Patrick, die kwam, die ik zat in de stoel, Hij zegt, ja, ik heb nu bedacht dat uh, ik word het namelijk helemaal gewoon. Ik krijg een, een, een mijn hart zit in de knoop yeah. omdat al die mensen die bij mij in de salon komen, die allemaal kunstenaars zijn, die allemaal met hun ziel yeah. onder hun arm lopen, letterlijk. Uh, ik ga jullie nu helpen en je gaat bij mij in de, in de, in de salon een concert uh, zingen. Ik zeg, oh, oké, okay, graag. Ja, kom maar, kom maar door, maar ik ga ah. dat van gewoon concertgebouw is zo verhaal. Nee, maar feitelijk kwam ik erachter dat eigenlijk wat je doet is dan een hele leuke, oude soort functie van ja. klassieke muziek terughalen. Want mensen hadden vroeger geen tv, yeah. ze lazen boekjes. Ze maakten muziek op hun eigen piano of op hun eigen gitaar. En eh, heel veel componisten verdienden bijvoorbeeld ook hun geld met het verzorgen van, van salonavonden bij mensen die dat zich een beetje konden veroorloven. Die dan, gingen dan leuk bewerkingen van hun opera's of van hun symfonieën spelen op een piano bij iemand thuis. En dan werd er een salongezelschap uitgenodigd en dan gingen mensen dus gewoon naar een huisconcert. En dat principe dat je, dat je gewoon met een gitaar of een, of een piano gewoon een concertje geeft in, in een huiskamer. Ja. Dat, is, dat is natuurlijk het grote voordeel ervan als je, die, als je, als je dat wel kan. Ja, dat kan je gewoon oppakken. Dus dat heb ik gedaan. Dus dat is nu... Dat, dat... Ja, dat ga ik nu doen. Ik... En we hebben eindelijk gerepeteerd. En we hebben mooie Schubert liederen, mooie liederen van Von Weber. Zelfs een mini een stukje jesse zelf mijn stemvak stemvak is ook uh, trouwens heel boeiend en, uh, en we zijn die we we recital aan het voorbereiden wat mooi ja. en, uh, een huisconcert eigenlijk ja. ik vind dat sowieso fantastisch dat, ja. je, dat je nu verder aan het kijken oké okay, wat kan ik wel doen ja. wat wat kunnen we verwachten? Wat, wat wat is het eerste, de eerste keer weer dat we jou op opera kunnen horen zingen? Nou, ik heb nu opera. begrepen dat ik uh, uh, er zitten wel weer wat dingen in de pijpleiding, zeg maar. Dat zo langzamerhand nu uh, durven natuurlijk opera huizen nu weer een beetje te gaan plannen. Hopelijk. Ja. Uh, Achter de schermen <laughs> zijn wij allemaal zeer uh, streng geworden op alle. <laughs> Annuleringsclausules ja. in oh, ja. contracten. <laughs> Denk maar niet. <laughs> nee, precies. Nee, maar serieus. Het was ja. altijd al heel erg moeilijk om gewoon daar goede voorwaarden op te krijgen. Ja. En. Um, er zijn achter de schermen best wel veel nare dingen gebeurd ook voor ons freelancers. Zoals ticket, ticketacties van theaters die eigenlijk gewoon bij theaters zijn blijven hangen. Waar freelancers gewoon niets van hebben teruggezien. Met een enkele goede uitzondering, maar ook heel veel niet-uitzonderingen. En dat heeft natuurlijk dat heeft twee gezichten theaters zijn een, aan de ene kant al jarenlang gewoon uitgekleed doordat gewoon de regering het er, onze regering het er niet voor over heeft om, om onze cultuur gewoon zich te veroorloven. Ja. Wij kosten zo ontzettend weinig als je het ja. vergelijkt ja. met uh, wat voor sectoren dan ook, weet je kunst, kost geen rol. Nee, het kost een miljard per jaar. Het is, het is gewoon het is een zuchtje lucht op, ja. de, op de algehele begroting van de Nederlandse uh, huishoudboekje, weet je wel. Uh, we kosten geen drol, maar toch moet het allemaal, altijd allemaal uh, doodbezuinigd worden. En dus de theaters hebben ook misschien wel een beetje die kans aangegrepen om toch eens een keertje hun repetitielokaal een likverf te geven. Maar het is niet ja. door, meestal niet doorbetaald aan, aan de freelancers die gewoon contracten hadden liggen. Dus erbij, en dat komt ja. ook omdat er gewoon uh, ja, geclaimd wordt dat het, dat het overmacht is en dat soort dingen. Maar goed, ik denk dat je ook een soort van morele beslissing kan nemen om in ieder geval toch te proberen... Je, de mensen die heel erg afhankelijk zijn van al die freelance contracten op een of andere manier ook financieel op de been te houden. En dat was de bedoeling van de minister om dat te doen, maar het is niet heel erg gebeurd. Nee, dus om uh, ja. Dus om een mooi af te ronden, wanneer ja. kunnen we je op Ik het hoop dat je dat in seizoen 21 22 weer kunnen bewonderen. En weet je, weet je, heb je al iets? Nee, dat kan ik niet je je zeggen, want ik heb ah. het gewoon mijn handtekening nog niet eronder. Okay, gezet, Omdat ik aan alsof... het mekkeren ben over de annulering, Maar als <laughs> deze, deze, deze videocast video online komt, dan ja. misschien is er... Dan -hoop. hoop ik. Maar anders dan zullen we dat in ieder geval later naar buiten brengen. zodat er, uh, Want ik ben in ieder geval heel erg benieuwd. En ik denk dat mensen die het luisteren en zien ook heel erg benieuwd gaan zijn. Mm -hmm. um, en ik, ik gun je het allerbeste en ik ging je ook veel meer verdiensten dan de 17.000 bruto per jaar. En, gemiddeld, uh, hè? Gemiddeld. Ja. Maar uh, ja, heel erg bedankt dat je hier, uh, heel hier graag bent. Gedaan. En hoop ja. op een uh, heel mooi 2021. Eens gedaan. Dank je wel. Zeker.